In deze video laat ik zien hoe je in Teams kanaalmeldingen kunt instellen. Standaard kun je meldingen in je persoonlijke instellingen wijzigen. De persoonlijke instellingen vindt u, vind je onder je eigen foto bij instellingen. En hier zie je dan aan de linkerkant meldingen staan. Dit zijn alle meldingen in alle Teams waarin je dus instellingen kunt wijzigen. Wil je alleen van één kanaal meldingen ontvangen, dan ga je achter dat kanaal. Op de drie puntjes staan, je klikt daarop en je kiest kanaalmeldingen. Bij kanaalmeldingen kun je verschillende zaken instellen. Alle nieuwe berichten die in het kanaal worden geplaatst, daarvan kun je een seintje krijgen. Standaard staat dit uit. Je kan er dan voor kiezen om het alleen weer te geven in de feed. Dat betekent dat het onder de activiteitenknop terecht komt. Je kan zelfs ook nog kiezen voor een banner en feed. En Dan krijg je rechtsonder in je scherm een pop-up venstertje dat er een nieuw bericht in dit kanaal is geplaatst. Wil je dat ook nog bij de antwoorden op bepaalde berichten, dan kun je dat ook aanvinken. Verder zijn er ook zogenaamde kanaalvermeldingen in een kanaal. Dat betekent dat iemand een apenstaartje heeft ingevuld met de naam van het kanaal erachter. Bijvoorbeeld, apenstaartje leuke dingen, dat naam, de naam van dit kanaal. Op dat moment kunnen alle mensen een berichtje ontvangen, een melding ontvangen dus, uh, dat het kanaal is vermeld. Iedereen die dat kanaal kan lezen krijgt dan ook daar een extra melding van. Standaard staat het op alleen weergeven in feed. Maar ook hiervan kun je weer aangeven of ik wil daar een banner van zien of ik wil dit gewoon uitzetten. Opslaan en je hebt je kanaalmeldingen gewijzigd. Wil je dit nu weer ongedaan maken ga je opnieuw naar kanaalmeldingen. En zet je hier de standaard instellingen terug, nog één keer opslaan en zo staat het weer zoals het was.